Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5LSPD Moor En vandaag ga ik op pad met deze Volkswagen Golf. Uh, die tegenwoordig uh, op meerdere plekken in Nederland ook rondrijdt. En uh, deze is gemaakt door Daniel van Team MCH Modding. Uh, Onder andere heb ik hem van hem gekregen. Je kunt hem geloof ik krijgen op zijn Discord. Ik heb hem ook uh, in mijn inbox ontvangen van Serkan. Echter uh, heb ik dus uh, nu even besloten om deze te pakken. Uh, puur omdat ik deze eerder had gekregen. Maar dat maakt eigenlijk uit, en zien er beide gewoon heel erg nice uit. Dus uh, shout out naar beide boys. Um, het is officieel een wijkagentwagen geloof ik, maar ik ga er vandaag geen wijkagent iets Any in. Taaien, puur, area. You know... Mijn gamecrash okay. nee, dat is niet. Um, puur omdat um, ja je kunt niet echt wijken in de GTA denken, in Eltspudivaat denk ik zo. Um, tenzij jullie daar heel anders over denken, maar ja, ik denk het niet. Um, nou, dus uh, het is een, een Golf uh, 7 serie, nee ik weet het eigenlijk echt niet. Het uh, interieurtje is helemaal niks mis mee, daar ligt het, of hangt het honok ding, een schermpje. Blauw heb je, zo. Meer ja, dan dit is het ook niet, ook wel blauw. Stop en oranje heb je, oranje salnel en een we gaan achteruit, oh we gaan achter ja uh, yeah, kapot um, nee de stat zit eigenlijk uh, niet echt heel spannend uh, met dat ding dingetje um, onder andere op de site van Heumots ook te krijgen als je uh, een voorkeur hebt qua model uh, we gaan de mod even opnieuw opstarten en ik zie jullie zo meteen weer als de mod is opgestart en we de noodhulpdienst uh, verder gaan uh, starten zo we zijn er weer terwijl de mod langzaam is aan het inspannen en wij ondertussen alvast uh, de straat op Dan kijken wat de dienst ons gaat brengen. Dit voertuig werd nog gezocht door mijn collega's uh, nadat hij van door vandoor is gegaan tijdens een achtervolging en die hebben we inmiddels aangetroffen. En ook dit voertuig heeft gewoon een stopteken en alles en is dus bevoegd om te achtervolgen. En aan de kant, ja, jongen, jongen, jongen, wat een grote auto is dit, hé. en dat is niet zo goed. Zij heeft de voertuig, die waarschijnlijk iemand van de collega's zocht. Backup required, on San Andreas Avenue. We copy you, on standby. golf is best wel vat. In het echt misschien niet, maar dat ligt aan mijn handeling. Ik denk dat we hem kwijt zijn. Ik zag hem al in de verte. Heel uh, ver. Hij moet nu al deze brug af zijn aan het rijden. Ja, hij is al buiten ons uh, zicht. Hij is achtervolging staken. Maar dat kan hier naar rechts zijn gegaan. Waarschijnlijk is hij rechtdoor gegaan. We rijden even door om of die ergens gecrashed zijn. Maar we hebben hem al een tijdje niet meer in het, uh, in het oog gehad. Ik denk ook zo dat we die niet meer gaan treffen. Mocht mijn collega's of mochten mijn collega's hem ooit weer eens treffen dan uh, nieuwe ronde nieuwe kansen we've got a motor wheel um... eens kijken welke meldingen dat zijn want ik denk dat een, een bepaalde plugin steeds zorgt voor die crashes uh, dus wederom ga ik hem even opnieuw opstarten en ben ik zo weer terug Hello, hi, van, uh, de storen van de verstoren van de openbare orde. Die wordt ingeschat als een prio 1. We zijn al te plaats om op eten daar te betrappen. Dan zet ik geen sirenes aan. Hier is het. meneer. Ik hoor rare geluiden van uh, achter. Klinkt als explosies of uh, dat soort dingen. Wil je even... Of, ah, oh, Wim vraagt, heb je dat al bekeken? Nee, ik uh, was uh, te bang, uh, daarom heb ik de politie gebeld. Oké, okay, ik zal wel even kijken. Rustig aan, agent. Ja, sowieso. Wat was dat? zo so. fuck is dit dan hey wat de fuck doe jij dan ja bro auw we are code is no further units required wow vent en ah, die is ook okay. weg de fuck is hier gebeurd dan oké dus ja vaak ze nooit komt zo'n gast die die spot oh, maar, jullie hebben het gezien ben jij. Ja de lul, dat ben je sowieso vriend. Slingeren en geen helm. Waarom zet ik steeds oranje aan? Ik zit ze in de waar met de knoppen. Precies daar, niet verder rijden. Stoppen. Dank u. Ja, zet u niet een helm op. Kijk dan meneer. Hi. Voor mij allereerst call? een rijbuis. Dank u wel. Rijden dat ik aan de kant zet. Nou, dank u. Al te weten, waar was de... Helm, ja ik was aan het genieten van het heerlijke weer gans, Ja dat is geen reden om geen helm te dragen. Um, ik, uh, Wim krijgt de indruk dat hij drugs heeft gebruikt. Er staat namelijk een beeld. Uh, hij slingert ook, dus ik ga zo laten blazen en dan wel een spiksertest afnemen. Uh, om uh, zeker te weten dat hier uh, geen rijden onder invloed. Oftewel artikel 8 van de toepassing is. Nou, hij heeft wel wat gedronken, niet te veel. die test positief op Cannabis, dat betekent dat hij mag afstappen en bij deze is aangehouden, voor het rijden onder invloed. Um, en dan blijf je dus ook staan. Maar op dit moment niet verder rijden en je gaat mee naar het bureau. Ik ga hem wel even verheer dingen bij, of die ik niet bij mag hebben Want dat is natuurlijk wel belangrijk voordat iemand een cel in gaat of achter een, een politie uit gaat uh, oké, okay, ja, nou en dan gaan we van 1 vragen Assistance required. Ja, mocht uh. op Kan hier Kan er hier staan, weet je niet Is een parkeerplaats Maar rijden ze die wel even naar het, uh, naar het politiebureau denk ik, maar nou goed, daar hebben we nog geen tijd voor. Ik nu wat ik ga doen, ik ga het daar gewoon vragen. Hoi collega, nou, hij is voor jou, we Rijden in een vloed, artikel 8, en uh, wat hebben we nog? Geen helm draaien, maar dat is geen straf of feit waar je iemand voor aanhoudt. Je in een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. A civilian requiring assistance. Stoppen. Kappen beide. Au. Stoppen, heren. We stoppen. Stop, police. Zo. Zo. Attention, this is dispatch. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Nee, eentje bloed, dat is nooit goed. Oké, okay, we hebben twee man die uh, inmiddels uh, FKO liggen. Ambulance, assistance required on we Little Bighorn Avenue. Hallo. Yeah, tell me about it. Dankjewel. Come on, let's go, rapido, rapido. Rapido, rapido. Nu liggen er nog twee die niet helemaal meer in orde zijn. Ik kan geen uitspraken doen hoe het is ontstaan, maar ze hebben elkaar geslaagd. Dat kan ik wel zeggen. De city is crazy! Oké, okay. tweede wagen uh, is niet meer nodig, slachtoffer toch door deze heren hier is nog wel nodig. oké okay, bij de leven weer uh, ze worden naar het ziekenhuis gebracht en zullen daar verder worden vervolgd of verhoord ook een beetje voor de strafbare feiten die zijn gepleegd over strafbare feiten gesproken mijn game die is nu ook eens aan het doen waar ik niet zo'n fan van ben en dat moet verboden worden bereid even een stuk attention all units assault with a deadly weapon on power street we moeten weer even opnieuw opstarten. Dus rijden we langzaam even richting de melding van een persoon met een mes. Het spel lijkt weer een beetje terug te komen. Het is een prio 1, we laten echt alles even uit. Hij hey, poeskat aan jou. Schouten negeren, dat is namelijk.. Um, van de schietbaan. Heeft hij een mes? Nee. Hij heeft hier wel een mes. Oké, okay, dan denk ik dat wij geen persoon met mes gaan aantreffen en dat gaan we natuurlijk wel vaker meemaken en zeker als je in het echt bij de politie zit dan ga je niet altijd een verdachte kunnen vinden, uh, ja die kan weg zijn gerend, die kan zich heel goed verstoppen, uh, maar de ervaring leert toch wel bij LSPD wat dat iemand meestal in zo'n gele cirkel is of loopt en als je er niet meer staat Soms staan ze gewoon super duidelijk op straat, ja, dan zal die zijn aan het lopen en dan kan die alle kanten op zijn gegaan. Dus wat we dan gaan doen is uh, de end indrukken. En kunt u kunt uw weg vervolgen. Het dus we schroef de licht wel uitzetten. Er zijn geen eenheden meer nodig. En, uh, onze weg vervolgen. Citizens report on uh, Adams Apple Boulevard. Zo. Nou, dat was een aparte manier om drugs te vervoeren, maar hij lijkt er al te vandoor te gaan. Oeh, ineens gaat het Ik de politie, Stop je voertuig onmiddellijk. De van een uh, lijkwagen. Assistance required on, um, Star way. This is Bobcat 4, we're in the room! Dispatch, we have the suspect in sight. I'm coming next, warm coming next, I'm coming next, I'm coming next, Stop doing! Nee, ja, goed. Feen, een, er zijn geen eenheden meer nodig. Geen verdere personen in het voertuig. Deze meneer met zijn telefoon heeft verloren en niet eens in de gaten wat er Watch gebeurt. Wow, aangehouden. Doe dan niet Wim. No. <coughs> You're under arrest, you piece of crap! Nou, ze zei, schade is nog te overzien. Ja. Daar viel een straatontarmpaal op, Wim zijn hoofd en hij zou denken. Hij is ook normaal, joh. Ja. Is dat zijn broer? Ja, is zijn broer, hè. Precies zelf. Hij stappen. van de koek. En staan, blijven, gek. Oké, oh, ik ga naar VR en dan ga ik naar het bureau. In Roughfoot Hill. Jij moet je weg vervolgen, ik heb jou niks gevraagd. En wat ik jou ga vragen is een identiteitsbewijs. Dan ga je keurig rijden op de stoel. Ja, zo streng is weer nog aanvullen hoor. We hebben een 1351 aan um Boulevard Del Perro. Oké. Okay kunnen krijgen en nou, we gaan naar de laatste melding being pulled over bij een of dat mensen oké dus we krijgen een melding van iemand die zich voordoet als een agent maar dit duidelijk niet is uh, mogelijk vuurwapengevaarlijk. dat staat er niet bij maar ja, goed dat kan dus wel eens het geval zijn ook hier weer wordt gezegd rij prio 1 maar om iemand niet al nu te laten zien dat wij eraan komen rijden we nog even met vrijstelling Naar rechts rijdt ik zag het wel hier zo we hebben een interaction menu Hoi. ik ben niet in dienst en de persoon voor me was heel erg aan het uh, gevaarlijk aan het rijden wim zegt ja, wat onzin. Ja, prima dat je me gaat ontslaan. Wim moet toch ooit oh, eens dus met pensioen gaan. Ik wil hem wel zien. Hallo, ik wil hem zien. Oké, okay, we beginnen met hetzelfde gesprek. Hey, je mag even uitstappen, want ik uh, vind een heel raar verhaal, ik vertrouw het niet helemaal dus we gaan even op bureau uitzoeken en we gaan even omdraaien hij zegt van ja ik ben hem een geheime uh, geheime politiedienst waar ik verder geen uh, uitspraken over kan doen tegen jou hij wil zijn baas niet bellen en hij wil niet uh, uh, zijn badge of wat dan ook laten zien ik ga nu even verjeren dit voertuig het slaat ook helemaal nergens op is zelf samengesteld, dus ik weet het allemaal niet je gekke prius hij heeft een Neppe kinder badge bij zich en een daadwerkelijk vuurwapens. Dus je bent sowieso aangehouden. Hij heeft dus een vergunning voor uh, vuurwapens uh, te dragen. In Amerika is dat wat makkelijker te overbruggen dan in uh, Nederland. Maar hij heeft dus voor concealed weapons en dat is voor verborgen. Uh, in, uh... You're You're the star sight. So. Goed, dames en heren, ik heel erg bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke video? Laat het even we weten in de reacties. En dan uh, een blauw duimpje achter laten waardeer ik sowieso ook. Uh, mooie golf uh, komt vast en zeker nog wel een keertje terug. Uh, te krijgen op een andere mods, maar ook op de team MCA uh, Discord waar deze precieze versie uh, vandaan komt. Voor nu bedankt jullie en zie ik graag weer volgende. Tot dan, joe! joe.